Thank <laughs> you. fietje. Nou, dat doen we straks alleen. Wat doe ik hier? Je bent hier een weekje, omdat papa naar het buitenland moest. Dat weet u toch? Waar is Hendrik? Naar België. Dat weet u toch? Wel even op. Wilt u misschien ook een uh, kopje koffie? Nee, nee. Ik, uh, ik moet zo weer naar mijn werk. Ik kwam even in mijn lunchpauze. Maar zou u misschien deze even kunnen uitpakken? Ja, zeker. Dat kan wel. Ik geef nog een even Ja. Oh, en uh, zou je er misschien wel op kunnen letten dat ze wel goed drinkt en, uh, en eet? Ik heb het gevoel dat ze hetzelfde vergeet. En haar man is er nu ook niet om om haar te letten. Nee, nee hij komt in orde. Okay. Zorg er wel voor. Okay. Waar is Hendrik? Hendrik is een week naar het buitenland. Dat weet u toch. Wat doe ik hier? Ik moest hier Want, een beetje blijven. Wanneer komt hij weer? Vanavond komt hij weer. Vanavond mag hij weer naar huis. Ja, oh, ik zie dat ik alweer moet gaan. Moet weer naar mijn werk. Uh, ik denk dat Guus vanmiddag nog even komt. Kunt u nu nog even rusten. Met Tietje, ja? Nee, die moest werken. Oh. Ja. Maar ik ga weer, ja? Doeg. Daag. En? Gaat ie? Gaat het goed? Ja hoor. Ik weet alleen niet wat ik hier doe. Maar Zender, Die is in België, maar die komt je straks wel weer ophalen. Als hij terug is, dan gaat hij eerst even langs huis en dan haalt hij jou op. Leuk voor wie zijn die? Goh. Heeft die ook nog? Hoor je anders ook niks van. Je hebt de zonnebloemen van Sophie ook zie ik. Lekker kleuren, hè? Ja, dat vond ik nou ook. Maak je wel een beetje hier, die Want bende? kom komt Hendrik nou toch? Nou, dat zal vast niet zo lang meer duren, denk ik. Die kom je straks ophalen. Weet ook wel moe, denk ik, of niet? Met Karel en Sonja er nog tussendoor. Ja, maar het was wel leuk, hoor. Ja? Ja. Mooi. Ik ben niet echt gezellig, hè? Kom je daar naar bij? Als je zou toch ook gewoon even rustig zitten en niet hoeven te praten of een kopje koffie drinken, kan toch ook? Ja. Ik moet nog sporten of je die. Jeetje. Oh. Dan kun je lekker direct, direct naar huis toe. Dan ga ik even sporten. Nou, nog hè? Doe. Hij Ja! ja. Jij zit daar eenzaam, we alleen. Jij bracht mij en hebt mij ook beschermd Als ik de weg mist wist jij nog waarin. Nu weet je zelf niet meer wat je hier doet Laat mij nu eens doen wat jij Want alles komt goed. Alles wat nodig is is wat ik weet. Jij hebt mij laten zien hoe alles moet. Het komt. Well